Is het boeken van een echte Italiaanse vakantiewoning voor jou een sprong in het diepe? Kijk dan eens op Ronso Italië. Ik ben er zelf voor jullie geweest. Van Lamarck en Puglia tot Sicilië. ik heb de mooiste woning voor jullie bezocht. Kijk op RonsoItalië.nl en volg me op YouTube.